Ik ga zo beginnen aan mijn online werkbezoek aan SURF. Misschien ken je SURF, misschien niet. Bij SURF werken onderwijs- en onderzoeksinstellingen samen aan ICT-voorzieningen. Onderwijsinstellingen kunnen bij SURF terecht voor al hun vragen over online onderwijs. En je zult snappen dat zij in deze tijd extra belangrijk zijn voor jullie en voor mij. De mensen daar doen er alles aan om online onderwijs zo goed mogelijk te laten verlopen. Samen met vele docenten en instellingen geven ze vorm aan onderwijs op afstand. Ik heb bewondering voor hun inventiviteit, creativiteit en de snelheid waarmee ze aan de slag zijn gegaan. Ik ga zo spreken met studenten, docenten, bestuurders van onderwijsinstellingen, leden van het versnellingsplan en de medewerkers van SURF natuurlijk. Hier zie je ze alvast. Hallo. Ik ga me nu laten bijpraten over de laatste stand van zaken en ben benieuwd naar de verhalen en ervaringen.